De baard op je beeldscherm. Leuk dat je weer kijkt. En voor iedereen die nieuw is, welkom op dit kanaal. Vandaag geef ik je zes tips mee voor als je zelf thuis wilt gaan trainen met gewichten. Komt ie! Nummer 1 is uitvoering. Dit zullen we vast al hartstikke vaak hebben gehoord. Maar wanneer je thuis gaat trainen is er niemand die je controleert. In een sportschool beetje 50-50. Sommige sportscholen krijgen dan wel eens een tipje van doe dit of dat. Maar in heel veel sportscholen denken ze van kijk helemaal lekker wat je doet. Als je beter uitvoering wilt en als je echt een harde progressie wil maken dan betaal je maar voor personal training. Het klinkt hard, maar ze zetten helaas wel in elkaar. Het voordeel is natuurlijk wel dat wanneer je net zoals mij thuis treed je wel jezelf wel hopelijk gaat verdiepen. Je gaat veel video's kijken, je gaat misschien wel boeken lezen. Um, je gaat hopelijk mijn video's kijken met instructie. En als je dan iets weet en als je een uitvoering weet en als je een oefening goed weet uit te voeren, dan weet je ook echt waarom je dingen doet. En dan weet je ook echt waarom je zo beweegt. En dat is natuurlijk hartstikke handig en dat is dan wel weer het voordeel van thuis te Nummer twee is kwaliteit. Excuseer me mij voor mijn lelijke handschrift. Kwaliteit. Ik heb, even kijken, ik heb me niet voorbereid. Ik heb zoals je zit uh, 50mm dumbbells en ik heb ook wel eens 30mm dumbbells gehad die liggen in mijn andere trainingskamer. Heb ik hier nog een voorbeeld? Nee, wat een waardeloze presentatie. Ah, fijn. moraal van het verhaal, dat zijn 50mm spullen. Als ik het ooit nog zou willen verkopen, ik kan me niet voorstellen, maar als ik het zou willen verkopen dan kan je er makkelijk vanaf. En wanneer je die dunne Chinese zooi koopt, dat 30mm spul... Dan ja, kom je eigenlijk niet vanaf en als je er wel vanaf komt, dan loop je dik verlies. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je met een 30mm spul helemaal niets kan doen. Ik ben daar ook mee begonnen, ik heb een dumbbell gekocht, een goedkoop bankje en die heb ik nog steeds. Ik heb inmiddels wel een tweede gekocht. Uiteindelijk ben ik dus duurder uit, want ik koop alles dubbel. Maar moraal van het verhaal, je kan wel even vooruit met een 30mm spul. Maar, weet je, geef liever wat meer geld uit aan wat betere kwaliteit. Als je het dan zat bent en je hebt 1000 euro uitgegeven, dan kan je het waarschijnlijk nog voor 600 euro kwijt. Terwijl als jij voor 1000 euro aan 30 mm materiaal koopt, kan je het misschien voor 200 euro kwijt. Nummer 3. Hoe zal ik dit noemen? Ik noem het maar na de. Nummer 3. Nadenken. Dit hebben jullie niet gezien. Nadenken. Uh, wat bedoel ik met nadenken? Denk vooral na wat je nodig hebt. Zoals het voorbeeld uit, van net het bankje. Mijn dumbbells, daar begon ik mee. En um, dat was, ja, hoe lang heb ik daar vanuit mee kunnen gaan? Misschien twee, drie maanden. En op een gegeven moment kocht ik een complete squatcourt die hier voor mij staat. Later heb ik er nog een gekocht. En zo blijf ik eigenlijk spullen kopen. Maar denk goed na wat je nodig hebt. Als je een bankje hebt, dan zet je dumbbells, een barbel... En wat gewichten, dan kom je al een heel eind en dan hoeft het allemaal helemaal niet zo duur te wezen. Dan kan je voor rond de 500 euro kan je klaar zijn. En dat klinkt natuurlijk als heel veel geld. Maar goed, als je een sportschoolabonnement hebt, 30 euro keer 12 maanden, zit je ook al plus minus 400 euro. En daarbij komt dat je je sportschoolabonnement niet meer kan verkopen. Dat geld is dus weg. Nummer 4. Ga ervoor. Als ik zeg ga ervoor, dan bedoel ik, hou onder andere een schema bij, kijk waar je mee bezig bent, kijk hoeveel je eet, noteer alles. Het heeft totaal geen nut als je week 1 50 kilo barm drukt en je met 12 weken verder je barm drukt nog steeds 50 kilo. Oké, okay, natuurlijk is het goed voor je gezondheid, natuurlijk zal het een effect hebben, maar het kan natuurlijk beter en sneller zonder er al te veel extra moeite voor te hoeven doen. Je hoeft alleen maar een schema, een voedings- en een trainingsschema aan te houden en dan kan je... Met hetzelfde materiaal. Alleen met wat anders door het materiaal wat anders te gebruiken en door wat anders te eten, kan je meer progressie boeken. Dus als je wat doet, doe het dan goed. Nummer, ik had hier over na moeten denken. Dit komt helemaal niet uit het robot. Nummer 5 is alleen. Train alleen. Ik ga er eigenlijk al vanuit dat als je thuis wordt, je alleen traint. Maar je kan natuurlijk ook met je vrouw, met je vriendin, met je vriend. Kan je ook gaan trainen natuurlijk, of zomaar een willekeurige vriend van je. Dat zie je ook wel eens voorbij komen in mijn vlogs. Ik train ook wel eens met iemand. Alleen, ik ben niet begonnen om met iemand samen te trainen. Waarom zeg ik dan train alleen? Stel je voor, het is, het is oud en nieuw geweest. Je hebt weer goede voornemens. Kom, laten we lekker gaan sporten. Maar zodra die ene persoon afhaakt, dan is de kans ook vrij groot dat je zelf ook niet begaat. gaat. Maar als basis zou ik zeggen, start alleen zodat je ook alles alleen kan doen, alleen moet opzoeken, alleen motivatie moet opbrengen. En zo zou je op de lange termijn veel meer progressie boeken. Nummer 6, de laatste tip. Hoe ga ik hem noemen? Ik. Omdat ik zo belangrijk ben? Nee, absoluut niet. Ik ben helemaal niks. Maar ik zou mijn andere video kijken. Thuis trainen voor beginners. Of thuis trainen beginners. De link zet ik onder deze video. Hier boven of hier rechtsboven, net waar dat in beeld komt. En daar staan nog meer handige tips in, uh, meer over wat je moet gaan doen als je beginnen bent. Ik dank u, als je nog niet geabonneerd bent, doe dat, want er komt nog veel meer nuttige informatie aan. En ik zie jou volgende week.